Zo, goed gedaan. De kop is eraf. Hoofdstuk 1 heb je gehad. Niet heel erg ingewikkeld nog. Uh, wat is een CEO brein? Maar we gaan gewoon lekker door naar hoofdstuk 2. Lekker bezig. Uh, hoofdstuk 2 gaat over de vooronderstellingen die uh, CEO's vaak gebruiken. En die op uh, het moment dat je dat echt eventjes goed doorgrond, jij ook zou kunnen gebruiken uh, in jouw eigen leven. Heel veel plezier met de 10 vooronderstellingen en heel veel succes met de toets.